Hallo leuke ballonvrienden en ballonvriendinnen. Welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag gaan we met onze ballonnen een leuke kwal maken. Wat heb je nodig voor een leuke kwal? 4 ballonnen, 160, de kleur kies je zelf. 1 ballon 11 inch transparant. 1 ballon 11 inch transparant. Kleur kies je zelf, ik gebruik een polkadot. Vijf ballonnen, 5 inch kleur bepaal je zelf. Vijf ballonnen, 5 inch transparant. Onze ballonpompen en een stilo voor de ballonnen in elkaar te brengen. Neem je spullen erbij en laten we starten. Om te starten nemen we onze 11 inch transparante ballon. We blazen deze een flink stuk op, en laten er daarna de lucht gewoon weer uit. Zo wordt de ballon al iets uitgerokken. Dan nemen we onze 11 inch ballon, ik gebruik een Polkadot. Deze draai je een beetje op en breng je dus in je transparante ballon. Deze duw je daar gewoon helemaal in, met behulp van de stilo. Ziezo. En dan heb je dus een ballon in een ballon. Mm -hmm. Dan nemen we terug onze pomp en dan gaan we eerst onze 11 inch gekleurde ballon opblazen. Deze mag een flink stuk opgeblazen worden. Ziezo. Dan gaan we deze dicht knopen en vervolgens nemen we de transparante ballon en gaan we die ook nog een stukje extra opblazen. Ziezo, dan knopen we deze dicht. Ziezo, dat alles mooi dicht is. Ziezo, ik leg er nog een extra knoopje bij, voor de allerzekerheid. Aller Ziezo, nog eentje. Ziezo, dan zit alles goed aan elkaar geknopt. Dit leggen we even op, opzij. Dan nemen we onze 5 inch ballonnen. En hier gaan we juist hetzelfde doen. Dus we nemen onze gekleurde 5 inch ballon, die draaien we een beetje op. Ziezo. We steken deze in onze 5 inch transparante ballon. Met behulp van de stilo of een potlood of een rietje. ...duwen we dit er helemaal terug in. Ziezo. Vervolgens gaan we opnieuw... ...de gekleurde ballon opblazen... ...met een paar pompjes maar. Ziezo, dat is al voldoende. Knoop dicht. Dan opnieuw de transparante ballon... Dat is al voldoende. En knoop opnieuw dicht. Hij, wilt niet. Hij zit een beetje vast. Ziezo, dat is beter. Ziezo. En van deze heb je er 5 nodig. Dan neem je er 2. Deze knoop je aan elkaar. Dan neem je de volgende twee, deze knopje ook aan elkaar. Hij wil niets. Doe het opnieuw. Is zo. En hier nemen we dan de derde. En die gaan we daar ook nog eventjes bij gaan knopen. Ziezo. Dan nemen we de twee ballonnen en de drie ballonnen. En deze draaien we in elkaar. Zodat je eigenlijk een sterk krijgt. Van ballonnen zo ongeveer zie je. Dan neem je de volgende ballon, onze polkadot met de kleuren. Deze brengen we dan opnieuw samen met onze clusterballonnen. Ziezo. En dat is eigenlijk al de basis van onze kwal. Natuurlijk, een kwal heeft lange tentakels. En voor deze tentakels gebruiken we dus de 460 ballonnen. Deze mag je eigenlijk volledig opblazen. En van één 160 ballon maken we twee tentakels. Dus we knopen onze ballon dicht, we zoeken het midden van onze ballon en aan het midden gaan we twisten en dan gaan we die hier in onze balloncluster brengen en dat doen we vervolgens met de rest van deze ballonnen ook. En zo, we zoeken het midden, we twisten, we twisten hem samen en we doen dit nog een keertje. <coughs> Woepsie doepsie. Je kan natuurlijk met een ballonpomp voor 160 ballonnen lukt het iets vlotter voor deze 160 ballonnen op te blazen. Ik laat er ook telkens een beetje lucht uit. Daardoor kan je de ballon makkelijker dichtknopen. Je zo. Ziezo, en dan heb je eigenlijk al een leuke kwal, hoe dat je de tentakels wil, dat kan je zelf een beetje bepalen door ze een beetje te verdraaien, net zoals we dat bij de octopus hebben gedaan, kan je ook de tentakels van de kwal een beetje verdraaien. Ziezo. En dan kan je diep in de zee, met de kwallen mee. Ik dank jullie voor het kijken. Maak heel veel mooie kwallen. Maak ze in verschillende kleuren. Dan zie je welke kleuren er het leukste zijn. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve ballonvriendjes allemaal.